Daar zijn de ponies. Mooi in de zon. Ik zie geen hoofdje. Zal het plekje tegen nou. zijn? Ik denk dat het roosje is. Roosje van bel. We gaan er maar snel naartoe. Met een volle bak met voor.